De kans is groot dat jij je zomervakantie nog in het vooruitzicht hebt. En misschien zit je erover in dat je bedrijf dan drie of vier weken stil ligt... ...en dat je pas na de zomer weer nieuwe leads kunt gaan krijgen. Alleen, hoe ga je er dan voor zorgen dat je je inkomensdoel voor het laatste kwartaal nog gaat behalen? Voor sommige ondernemers blijft hun marketing gewoon voor hun bedrijf werken. Of ze nu op vakantie zijn of niet. Nieuwe, hoogwaardige leads blijven zich aandienen, blijven zich aanmelden. Waardoor deze ondernemers, na, de, na hun vakantie, gewoon hun hoogwaardige producten en diensten kunnen verkopen. Wat doen zij nou anders? Nou, het draait allemaal om de juiste videostrategie en de manier waarop ze hun marketing doen. En als jij het gevoel hebt dat je iets met video wil, maar je weet niet goed waar je moet beginnen... En je hebt er ook helemaal geen tijd voor om dat op je gemak uit te zoeken. Maar je wilt wel met een gerust hart op vakantie. Omdat je erop kunt vertrouwen dat jouw marketing voor jouw bedrijf blijft werken. En je wil direct na je vakantie gewoon meteen kunnen beginnen met het verkopen van je diensten en producten. Als je je daarin herkent dan geef ik je heel graag vernieuwende ideeën hoe jij voor jouw bedrijf op de beste manier je marketing kunt doen, zodat jij die hoogwaardige leads blijft krijgen, ook tijdens je vakantie. Dus klik op de link en geef je op voor een gratis strategiegesprek met mij.